Hoi en welkom bij deze vlog. Mijn naam is Linde en vandaag ga ik jullie meenemen tijdens mijn dag als student in coronatijd. Ik ga vandaag voor het eerst weer een college volgen, want het is de eerste dag van het semester. Maar eerst ga ik even ontbijten. MUZIEK Ik studeer Global Law. Ik zit nu in het laatste jaar van mijn bachelor. Dus ik woon al ook al bijna vier jaar hier in Tilburg. Ik heb eerst in een heel groot studentenhuis gewoond met 20 huisgenoten. Maar het werd op een gegeven moment toch wel iets te veel. Dus ik woon nu in een huis met drie andere meiden. En dat is ook echt super gezellig. En zeker nu in coronatijd vind ik het echt heel chill om gewoon op kamers in Tilburg te wonen. Omdat je zo toch een beetje studentenleven kan ervaren en heel veel leuke dingen kan doen met je huisgenoten omdat het de allereerste dag is van het semester, vind ik het fijn om eerst een beetje overzicht te krijgen van mijn vakken. En hoe het semester er voor mij een beetje uitziet. Op de campuspagina, hier zie je al mijn vakken. ben ik even rustig aan het doorkijken uh, hoe alles eruit gaat zien dit semester. Hier zie je uh, mijn rooster en al mijn vakken. Dus zoals je ziet heb ik ongeveer zes college in een week. En omdat ik ook een vak volg van uh, een andere studie, heb ik dus ook een beetje overlapping. Al die zes vakken volg ik dus vanuit het huis. Uh, en daarbuiten om heb ik dus eigenlijk nog meer dan genoeg tijd om leuke dingen te doen, om te sporten om af te spreken met vriendinnen. Dus ook al is het in het begin, kan het zeker wel wat drukker zijn. En moet je een beetje wennen aan studentenleven. Het is echt niet dat je de hele week alleen maar aan het studeren bent. Nou, ik zit helemaal klaar voor mijn Zoom-college. Ik moet even wachten tot ik in mag kijken. En eigenlijk is het gewoon net als een echt college. Meestal heeft iedereen gewoon zijn camera aanstaan. En dan kun je ook gewoon vragen stellen. En is het eigenlijk gewoon net een live college? Uh, Goedemorgen, iedereen. Uh, are... Oké, okay, Ik ben net klaar met mijn college. Het is nu half drie, dus ik ga nog heel eventjes twee uurtjes verder studeren. Want ik heb een opdracht die ik deze week moet inleveren. Dus dan is toch voor half vijf als ik klaar ben en dan kan ik lekker een stukje gaan wandelen. Zeker nu in coronatijd zit je echt heel lang binnen als je thuis aan het studeren bent. Dus dan vind ik het zelf wel even chill om heel voor de buiten te gaan. Ah, we gaan nu even lekker koken en vaak koken gewoon met z'n tweeën, wat dat wel net zo gezellig is. En dan gaan we straks met z'n vieren lekker eten. 6. Nou, dat was onze avond. En daarbij sluit ik ook de vlog van vandaag af. Hopelijk vonden jullie het leuk om even naar mij mee te kijken vandaag. En als jullie nou meer informatie willen over studeren aan Tilburg University, dan kunnen jullie altijd even op de website kijken. En heel erg bedankt voor het kijken. Doei!